ik was ook dol op die dan Thank you. op verschillende soorten bij elkaar zitten. En dan zit er een albino tussen. is natuurlijk de vraag, zijn ze nu aanwezig? Als jullie vragen hebben, stil ze. Ik denk dat wij uh, de elektriciteit varen, stroom de, de van de wal af. Bij de rondnuten, daar hebben we de werksgeur, er is zoveel zonnepanelen op, dat ze het altijd uh, afleveren aan het lichtnet. En wij trekken er hier weer uit en ze zitten varen gewoon op uh, groene stroom. Ja, dat precies. En de zijkanten van de boot hangen al een paar van die zwarte stroom. Als de zwarte ster binnenkomt, eerst komt de, de, de, de visdiefje. En als vis die verbinding is, dan weten we dat over een paar weken, iets later, de zwarte sterren nog binnenkomt. Maar die leggen we dan hier de zwarte, van de zwarte sterren tussen deze palen hier links. Leggen oh, ja. wij dan alle glotjes in alle streng. terrein. Oh, ja H&W kunnen wij overigens Ja, je hebt natuurlijk over je je er was hier heel veel bos het we even op het stukje, wie weet wat er komt dat de verschillende toerheden van jongeren we Zijn, gezwaaid. zijn die echt met zo groot mogelijk, met zo veel mogelijk de gaat, en zoveel mogelijk naar boven gehaald. Heel lange lang wat pet gaan, er als een uithaal Het baggeren. Uit het met een grote bagger. Ik denk niet dat het een tijdje op het was. Maar het was zo nat, dat zelfs het klein nat geworden was. En het kon schieten. Dit is wat er gebeurd was. Als de prins komt de kerk, op de Pajalaad redt ze de kerk naar gesproken, die vaak is steeds scheeven. Per nagedachtenis van Beulwaker is dat uh, neergezet, die poos eraf dat de scheefzak symbolisch Dit is wat er gebeurd was, als de prins komt met de kerk, Dan de Pajalaad redt ze de kerk naar gesproken, die vaak is steeds scheeven. Die die was. Dat is, een, dat is een zeef. Met een ja, grondige zeef, zeg maar. Dat diepte. En dat is wat uh, ja, vroeger na de ijstijd uh, die duikjes allemaal gevormd zijn. want ja. eigenlijk heeft veel me altijd op de 1, 2 of drie van die lange wortels recht naar beneden door het stevigheid. Maar hier hieronder... Dat zegt blijft, blijft dus geen zand in vastigheid. Waarom heb je hier in deze buurt in dit gebied nog geen hoge bomen alleen in het dorpje die is gebouwd op een, uh, op een zandrug? Maar je die qua diepte in de wind die is heel goed voor zeil. Een uh, boten komt bij te rand en alle slootjes. Soms hebben we Als je hem kijkt, nou wat nog door Maar die is goed herkennen aan die kattenrand. En dat zijn de zaaddoosjes.